Welkom bij Tomzorg. Wordt het buiten wat natter en u wil graag droge bovenbenen, dan is een schootskleed van Tomzorg een hele goede keuze. Volledig waterdicht met banden achter de rug om het schootskleed goed vast te kunnen zetten. En met een voetenzak met elastiek, zodat hij ook goed om de voeten sluit en daar ook geen vocht bij kan komen. Als u neemt in de rolstoel, dan is het eenvoudig om de voetenzak om de voeten te leggen. En met ruime flappen over de armleuningen, zodat er ook geen vocht en regen tussen de armleuning en u zelf kan inlopen. Gevormd naar uw lichaam, dus... Comfortabel. Dus zoekt u in de regen een product om uw benen en voeten volledig droog te houden, dan is het schootskleed van Tomzorg een zeer goede keuze. Gaat u over tot aankoop van dit schootskleed, dan wensen we u daar natuurlijk heel veel plezier mee. Hartelijk dank!